De review van vandaag zal gaan over de Banana Dreams van W7. Ik had er al veel over gehoord en ik kon niet wachten om hem uit te proberen. En hij was eindelijk te verkrijgen bij de opjes op mij in de buurt. Dus tijd om hem uit te proberen. Um, W7 maakt heel veel dupes zoals we weten. Ze hebben duplicaten gemaakt van de Naked paletten. En die zijn ontzettend fijn. Um, nou is die Banana Dreams dus eigenlijk ook een duplicaat van uh, de Banana Powder van Ben NJ. En dat is een merk met uh, allemaal losse poeders. En uh, die worden ontzettend goed. Goed ontvangen dus ik ben benieuwd of deze net zo goed zal bevallen als uh, deze oogschaduwpaletten. dus uh, ik zou zeggen nou laten we het gewoon uitproberen hij was trouwens best wel prijzig hij was iets van 6 euro dus toen dacht ik wel van wow voor een losse poeder is dat best wel veel en nou, ik hoop dat je deze review leuk zult vinden en laten we maar gewoon aan de slag gaan oké okay, wat zegt w 7 eigenlijk zelf over dit poeder waar kun je het voor gebruiken nou er staat onder loose powder dat betekent losse poeder en dat um, testen dan, animals, heel erg goed. <laughs> uh, verder alleen de ingrediënten, maar niet echt wat je ermee kunt doen. Dus wat kun je nou met een losse poeder? Met een losse poeder kun je eigenlijk je make-up fixeren. Als je make-up hebt aangebracht, kun je ervoor zorgen met bijvoorbeeld een grote poederkwast... ...dat je je make-up fixeert. Je gooit er eigenlijk een laag poeder overheen en daardoor blijft het beter zitten. Het vangt je zweet op... Um, en daardoor zorgt ervoor dat je oogschaduw bijvoorbeeld beter blijft zitten en je blush en je mascara. En zeker ook als je een huid hebt, dan is losse poeder gewoon heel erg fijn. Want het matteert ook enorm, zonder dat het echt kleur uitgeeft. Dus het geeft je gezicht eigenlijk geen kleur. Um, maar het geeft wel een materend laagje en dat is eigenlijk zo fijn aan losse poeders. Dus daarom was ik wel verrast, omdat deze nogal vrij geel is, zoals jullie zien. Ik zal hem even openmaken. Um, zo ziet het eruit. Het is echt poederig met allemaal van die gaatjes. Ik gebruik altijd de deksel om wat poeder in te doen. En daarna met mijn kwast over mijn gezicht te verdelen. Omdat het anders hieruit veel te veel wordt. En uh, ja, dat is gewoon niet fijn, want je wilt niet te veel product. Nou, waarmee kun je eigenlijk wel losse poeder aanbrengen? Je kunt het met verschillende dingen aanbrengen. Je kunt het met een beautyblender aanbrengen omdat um, die Beauty Bender best wel hard is, vind ik het niet heel erg fijn. Ik gebruik liever van die zachte sponsjes, zoals deze. Die je voor 1 euro bij de kruidvat kunt kopen. Je kunt het dus ook aanbrengen met een kwast. Het is wat je zelf fijn vindt. Ik heb het op de schone specialisten uh, opleiding heb ik het geleerd met een kwast. Maar ik vind het eigenlijk veel lekkerder om het met een sponge eigenlijk gewoon in je huid te duwen. Dus uh, dat gaan we vandaag doen. Um, als je een losse koozer uitkiest, kiest, is het van belang dat je... Uh, de kleur pas, kies die het best bij je huid past. En dan graag nog een tintje lichter. Omdat losse poeder ook echt oplichtend werkt. Als je kringen hebt of donkerbal of wat dan ook. Dan um, is het gewoon fijn om een losse poeder overheen aan te brengen. Bijvoorbeeld onder je ogen. Zodat die kringen vanzelf wel minder lijken. Dat is gewoon heel erg fijn. Um, nou, ik doe een beetje in dit dekseltje. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan zullen vinden. En dan verdeel ik het een beetje. En dan dep ik mijn sponge erin. En het is gewoon heel erg poederig en los. Het weegt bijna niks. Zo, een goede hoeveelheid op mijn sponsje genomen. En dan dep je het eigenlijk zo eronder. Onder je ogen bijvoorbeeld. Om te zorgen dat je concealer en je foundation en je mascara, dat het allemaal beter blijft zitten. Ik moet nog wat meer pakken voor deze kant. En dus ook dat het zeg maar hieronder minder snel uitloopt. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Oh, je ziet het echt super goed al op camera. Die, die pigmentatie, die vind ik trouwens heel erg goed. Want je ziet echt direct dat het veel lichter is. Um, je kunt het ook een beetje hier onderaan gebruiken. Zo. Um, je kunt er eigenlijk je hele gezicht... Meeg uh, in poederen eigenlijk. Uh, maar ik, ik doe meestal zo de zon zo een beetje in het midden. Van mijn voorhoofd naar mijn neus toe. En heel veel hier onder mijn uh, ogen. Omdat daar mijn mascara en mijn oogschaduw en mijn eyeliner allemaal heel snel uitlopen. En dat losse poeder zorgt ervoor uh, dat het minder snel uitloopt. Dus dat is eigenlijk super fijn. Um, ik hoop dat het een beetje goed zichtbaar is. Maar uh, die kleur... Die is best wel gelig voor mijn huidtype. Want ik heb best wel lichte huid. En deze kleur, ja, op de kamer komt het heel licht over. Maar in het echt is het best wel echt heel erg geel. Wat je nu kunt doen, je kunt het even zo laten zitten. En daarna nog wat meer uitwerken. Want nu is het natuurlijk wel heel heftig. Je kunt het een beetje met de andere kant van het sponsje iets minder heftig maken. Um, meestal doe ik dit als laatste. Zo. En dan is dat gelige ook al veel minder. En dan komt het al echt... Oh. <laughs> en dan komt het echt al um, veel, veel meer natuurlijk over. En dan past die kleur in één keer wel veel beter bij mijn gezicht. En dit is eigenlijk het moment als je je make-up doet waarop je nu gaat contouren en de rest van je make-up gaat doen. En je blush aanbrengt en dergelijke. En ik moet zeggen, het effect is zo mooi. Um, je ziet het nu nog wel, ook al heb ik het wat uitgewerkt. Je ziet nog wel het effect van het losse poeder. Het ligt echt die huid onder mijn ogen op. Um, het zorgt er ook voor dat die, dus die oogstradie hieronder, dat die heel goed blijft zitten. En ik moet zeggen, het poeder brengt wel heel erg fijn aan. Het enige waar ik nog een klein beetje over twijfel, is uh, de kleur. Want ik vind de kleur wel erg, ja, ik vind het wel erg gelig. Dus ik denk dat dit eigenlijk meer geschikt is... Als je een beetje een gele ondertoon in je huid hebt, bijvoorbeeld als je Aziatisch bent of wat dan ook, um, iets, iets een donkerder tintje in je huid, dat het dan extra mooi is omdat het gele dan iets meer tot zijn recht komt. En ik heb een super lichte huid, ik moet eigenlijk overal het lichtste van hebben. Ik heb bijvoorbeeld een losse poeder, of ja, het was eigenlijk een vaste poeder, maar wel een witte poeder die hetzelfde doet. Als de losse poeder. En die was helemaal wit. En die is eigenlijk gewoon echt perfect qua kleur. Dat ik zo'n licht huidtype heb. En dan is dat gele. Kan dan, ja, moet ik er heel erg mee oppassen dat het niet te geel overkomt. Maar verder brengt hij wel heel erg fijn aan. En um, ja, hij matteert heel erg goed. Dat, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Want mijn huid heeft ook wel de neiging om te glanzen. Als je ook zweet en dat in de zomer, dan is het gewoon fijn dat je een matterend product hebt. Um, maar ik vind de kleur wel, ja. Het gele had voor mij een tikje minder gemogen. Iets meer wit, iets minder geel en dan was hij helemaal perfect geweest. Um, de prijs best wel, is best wel hoog, vind ik, voor producten van uh, WC. Nou, ik had gedacht dat hij iets van 3 euro was of zo. <laughs> maar hij was 6 euro. Um, maar het is wel fijn en de pot is wel groot. En als je zo met die deksel werkt, zoals ik dat doe, dat je het eerst in, het product in de deksel doet en daarna pas uh, op doet dat je dan heel erg lang mee kunt doen. Ik had ook van die losse poeders van de Hema bijvoorbeeld. En daar deed ik ook echt heel erg lang mee. Zeker wel ah, soms echt wel meer dan drie maanden. Dus uh, nou, als je dat bedenkt, dan is het niet heel erg duur. En uh, nou ja, ik vind het allemaal al wel een fijn probleem. Ik zou hem zeker aanraden, maar vooral bij mensen die dus een iets donkerder uh, huidskleur hebben dan ik. Um, nou, ik, dit was eigenlijk de review die ik wilde doen. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken. Mocht je nog vragen, tips, suggesties of andere dingetjes hebben, laat het me weten. Want dat vind ik ontzettend leuk en daar kan ik van leren. En uh, geef een duimpje omhoog als je deze video ook echt leuk vond. En um, abonneer je op mijn uh, YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dat zou ik echt ontzettend fijn vinden. En voor de alle mensen die de afgelopen tijd hebben geabonneerd. Heel erg bedankt voor jullie doe ik het. En ook voor degenen die altijd lieve comments achterlaten. Echt super leuk en het motiveert me enorm. Voor nu zou ik zeggen fijne avond. En tot de volgende keer. Doeg!